In mei komt het vakantiegeld weer op ons bordje. Wat gaat u ermee doen? Nou niet echt een specifieke bestemming. Nee, maar bij ons wordt het vakantiegeld gewoon per maand uitgekeerd. Dus er is al niet meer dat in één maand alles wordt overgemaakt. Het is mei en het vakantiegeld komt eraan. Gaat u op vakantie? <coughs> nou, deze maand niet, maar... We zijn net terug. We zijn net terug. Oh. En uh, we zijn plan om in, uh, eind juni, begin juli weer te gaan. Maar Mag dichtbij ik? hè? Ja, maar, maar waar bent u naartoe geweest? Duitsland. Duitsland, Harsgebergte. Ja? Oh. Gaan jullie niet op vakantie? Nee, in deze vakantie niet meer. Lekker thuis blijven? Ja. Genieten. <laughs> ja, met zo'n prachtig hondje kan ik ja. mij daarvoor voorstellen. Ja, en... anders gaat hij bij... Gaat hij naar, naar oma toe? Ja, als we op vakantie zijn of weg. We gaan binnenkort, 20 mei gaan we op vakantie. Dus dat heb je al voordat het vakantiegeld er is, heb je dat al betaald. Dus vaak is die verdeling al heel anders dan denk ik vroeger met het vakantiegeld. Het vakantiegeld is toch altijd een plus, ook voor mensen die het wat minder hebben. Kunt u begrijpen dat ze daar bijvoorbeeld een koelkast van kunnen volgen? En wat we kunnen kopen? Bijvoorbeeld een koelkast. Dus ja, dat, uh, ja. ja, dat hoor ik wel eens, ja. ja. ja dat ja. mensen het echt niet hebben. Ja, ja, die, ja. ja. ja. ja dat weet ik ja. Maar eigenlijk zou je het iedereen gunnen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar ik bedoel, iedereen heeft zijn jeugd ook kunnen investeren in hoe het dadelijk in de als ik oud ben, hoe wat gaan we dan doen? En als je dan geen pensioen opbouwt, ja, dan is het ook een beetje ja, ja, eigen schuld. Er hè? zijn best omstandigheden dat iemand ja, buiten zijn ook... schuld toch in een situatie komt. Dat hij dat moeilijk kan. Ja, maar ja, dat je vakantiegeld de... moet gebruiken. Ja, dat kan. dat is, ja. dat is heel vervelend. Ja. ja, nou ja, je, je kan natuurlijk wel altijd van alles bedenken: uh, het huis verder isoleren of dat soort dingen. Uh, ik denk dat soort dingen. Ja. Niet echt voor vakantie? Nee nee, nee, nee, nee. Als we het gebruiken, gebruiken we het voor, voor uh, vakantie. Maar goed, we hebben een stichting, we werken in Oeganda. Dus dan gaan we naar, daarvoor naar onze stichting in Oeganda. Ja. Vertel even over Oeganda, want dat is natuurlijk wel een mooi project, denk ik. Wat kun jij wel over vertellen. Ja, wij doen daar ontwikkelingswerk al een aantal jaren. Voor kinderen, vooral. Ontwikkeling van kinderen stimuleren. Ja, en wij vinden het land ook zo geweldig. En de mensen. en Er is zoveel hulp nodig. En wij willen ons daar graag volledig voor geven. Wat dus... een supergoed doel, hè, voor... Het stukje vakantie gaat wat je eraan wilt spenderen. Ja, nou ja, dat is een keuze die wij maken. Ja, wij doen het met ons, met ons hart, helpen wij daar. Ja.